Broeders en zusters, zo waar als ik dankzij Christus Jezus onze Heer trots op u kan zijn. Zelfzucht is geen aangeleerd gedrag. We zijn ermee geboren. Maar wanneer we Jezus als onze Redder accepteren, komt Hij in onze geest wonen. Wanneer we leren hoe we moeten sterven aan onszelf en de leiding van de Heilige Geest volgen, dan kunnen we zelfzucht overwinnen. Misschien gaat het nooit helemaal weg, maar de Almachtige leeft in ons en helpt ons het dagelijks te overwinnen. Zie Galaten 5, vers 16. Zelf heb ik zelfzucht niet volledig overwonnen en ik betwijfel of iemand anders dat wel kan. Zelfs apostel Paulus, een van de grootste christenen die ooit heeft geleefd, had moeite om zelfzucht te overwinnen. Het leren niet zelfzuchtig te zijn was een hele reis voor hem, net als voor ieder ander. Hij zei dat hij elke dag opnieuw moest sterven aan zichzelf. We zijn voor hetzelfde leven geroepen, want we kunnen geen zelfzuchtig leven leiden en verwachten dat we een verschil kunnen maken. Elke dag opnieuw moeten we sterven aan onszelf. Het is niet altijd even makkelijk om te doen, maar als we op God leunen, zal Hij ons altijd zijn genade geven om het goede te doen. Maar het is de waarheid dat een onzelfzuchtig leven de beste manier is om elke dag meer rechtvaardigheid, vrede en vreugde te hebben. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik ben niet volmaakt, maar ik weet dat ik Iedere dag aan mijzelf kan sterven als u mij de kracht geeft dit te doen toon mij hoe ik mijn zelfzucht kan overwinnen zodat ik leef volgens uw voorbeeld amen bedankt voor het luisteren ben je er morgen weer bij god zegene je en tot morgen